In deze video laat ik je zien hoe je een mailaccount aanmaakt binnen Direct Admin Evolution, de nieuwe, van Direct Admin, de nieuwe versie van Direct Admin sinds 2019. Klik in de bovenbalk op e-mailaccounts. Klik nu rechts op account aanmaken. Vul hier het e-mailadres in, dus de gebruikersnaam van diegene. Je domeinnaam wordt automatisch aangekoppeld, bijvoorbeeld administratie@. Ad. Vervolgens verzin je wachtwoord of genereer je automatisch een wachtwoord via Direct Admin. Daarna voer je het quotum in voor de mailbox. Bij voorkeur gebruik je onbeperkt. Dan weet je zeker dat de mailbox nooit vol zit, althans niet binnen de fair use policy. Klik daarna op account aanmaken. Je ziet nu de gebruikersnaam, het wachtwoord. En de mailserver die je moet gebruiken voor het verbinden van je mailaccount. Voor het verbinden van je mailaccount met bijvoorbeeld Apple Mail of Outlook hebben we diverse handleidingen gemaakt. Die kun je vinden op ons YouTube kanaal. Het toevoegen van een mailadres binnen Direct Admin is nu voltooid.